We zijn vandaag in de binnenstad. We gaan namelijk naar Min 12, naar Puur en naar La Venetia om ijs te halen. We gaan ijs challenge doen. Zanaliër um, gaat ijs proeven, en dan moet ze raden waar het vandaan komt. En dan gaan we uh, daarop uitmaken wat het lekkerste is. We zijn nu bij Puur. Daar gaan we even ijsjes halen. Oh, mijn tas. <laughs> 42, alsjeblieft. Ja. Dankjewel. Ja, top. En daar is min 12. Ik fiets er gewoon naar binnen. Oké, okay, misschien niet. Oh my god. De kreeg net vogelpop op haar hoofd. <laughs> Dat is nu <niet> waar. <laughs> En La Venetia. Het is hier gewoon altijd druk. Behalve nu. Sorry? Ja, ja, ik heb geld. En een moneymaker. Ja. Dit ziet er wel leuk uit. Oké, okay, La Venezia is dus echt de duurste van alle drie. Echt gewoon een euro duurder. Een euro en 10 cent om precies te zijn. Maar iedereen zegt dat dit echt heel erg lekker ijs is. Dus we gaan het proberen. Maar ik vind het wel heel duur voor een bolletje ijs eigenlijk. Maar ja, je moet het ervoor over hebben. Yes, de brug gaat open, zoals Annelies al zegt. Dit is weer een typisch momentje van welkom in Leeuwarden. Als ik dat woon of wat hier al woont. Story of our lives. Die brug staat denk ik echt tien keer op een dag. Wat? Tien keer per uur open. I gotta turn this car around. I never should have left you there. En de winnaar van deze challenge is... Min 12! Woehoe! Ja, nog een keer? Jezus. Ja, toppertje.